Goed zo, Joyce. Hey Joyce, ik kan je niks meer geven, Joyce. Hey Joyce, kom eens met je oog. Hey Joyce. Oh Joyce. Lekker water, Joyce. Roosje blijft daar staan. Oh Joyce, jij gaat ook naar boven. Hey Joyce. Goed, zo, Joyce. Goed Joyce. Altijd naar kijken voor Daar staat de roosje. Gaat ze draaien. De joost is al weg. Nou, dan ga ik weer terug.